Vrijheid van meningsuiting. Freedom of expression in Engels. Hoe klinkt dat in jouw taal? Svodoba projevo. Phwam in ho-sham puntetie Het recht op vrijheid van meningsuiting betekent dat je overal ter wereld mag opkomen voor je eigen mening. Bijvoorbeeld over milieuverontreiniging. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Of de vluchtelingencrisis. Ongeacht je nationaliteit, geslacht, afkomst, taal, religie, Seksuele geaardheid, enzovoort. Wat betekent het voor jou? Dat je zelf kunt doen en, uh, en zeggen wat je wilt. Dat je kunt gaan waar je wilt. Uh, dat, dat je iedereen hetzelfde recht heeft. Dat betekent voor mij het kunnen zeggen wat ik denk of voel. Dat je mag geloven in welke god je nou wilt. Um, zeggen van dat vind ik mooi en dat vind ik niet leuk. Vrijheid van meningsuiting gaat dus verder dan betogingen of ideeën en meningen die je deelt op social media. Het gaat ook over de vrijheid die je hebt om jezelf uit te drukken in welke vorm dan ook. Zoals dansen, muziek spelen, schilderen, filmen, schrijven. Zonder dat je schrik moet hebben om gemarteld te worden of in de gevangenis te belanden. Maar kan je dan echt alles zeggen, delen en doen wat je wilt? Wat vind jij? Dat, dat mag wel, maar niet dat, dat, zo, uh, dat je niet racistisch begint te zijn en, uh, of dat je mensen begint uit te schelden omdat die een andere huidskleur hebben of dat die uh, er anders uitzien. Het recht op vrijheid van meningsuiting kent natuurlijk zijn grenzen. Zo mag je niet aanzetten tot geweld. Discriminatie. En haat. Of leugens vertellen die mensen schaden. In de ideale wereld ben je vrij om om jezelf te kunnen uitdrukken. Om te geloven in wat je dan ook maar wil. Om de kleding te dragen die jij het mooiste vindt. Of, en dan het belangrijkste vind ik zelf, om de vrienden te hebben waar jij je het beste bij voelt. Kan ik gaan en staan waar ik wil en mijn mening uiten? Zolang je maar niet aanzet tot geweld of haat. Mijn mening, mijn recht. Moe nazor. Mooie pravo. Serie paap, nek kan sedang My opinion, my right.